Daar ben ik weer. Ik loop door de steeg van de Margrietstraat. En de Margrietstraat die ken ik heel erg goed. Waarom ken ik die goed? Dit is mijn geboortestraat. Ik ken eigenlijk alle steegjes, paadjes uh, uh, uit mijn hoofd. Verstoppertje spelen vroeger. Alles ken ik wel al. Ja. Ik zit er niet lekker in, Thomas.